Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Hier ben ik weer met wat spiritueel nieuws. Waar <laughs> um, zal ik beginnen? Ik heb dus onlangs ook nog, uh, nog wat uh, kristallen uh, besteld. Zowel uh, uh, juwelen, zoals uh, kristallen armbandjes. Die zal ik even laten zien aan jullie. Dit is uh, een amethist armbandje. Amethyst is een van mijn uh, lievelingskristallen. Deze kristallen staat ervoor bekend heel erg veel rust te geven en uh, ja, ook te helpen uh, je spirituele gaven te openen. Uh, ik heb hier ook nog een andere prachtige armband. Dat is uh, apatiet, blauwe apatiet. En uh, de apatiet is een van mijn lievelingskristallen. Ik vind uh, de blauwe kleur heel erg mooi en uh, ja speciaal. En uh, ja, de, de, de, de energie en de kleuren van trekken me heel erg aan. Dus uh, ja, <t wife> ik dacht van ik wil wel graag ook een amethyst, een armbandje ameth En dat is nu wel een orde dus bij deze. Ik heb ook nog altijd mijn uh, avonturijn uh, kristal rond mijn nek hangen. Deze prachtige groene edelsteen. Gewoon is zoals ik al eens al eerder heb verteld mijn lievelingskleur en uh, ja ik heb die dus nu altijd gewoon met mijn nek hangen. Deze avontuurijen die geeft me ook heel erg veel rust. <laughs> ik ben ook heel erg blij met dat uh, prachtige kristal natuurlijk. Ja. En uh, samen met mijn uh, spirit, met mijn kristallen armbandjes, had ik ook een prachtige uh, kristal gekocht in een bolvorm. En deze noemt. Uh, deze, we hebben ze genoemd de roze vuur uh, en dan ook nog ja dat is echt uh, de roze vuurkristal en zoals dat jullie zien uh, van deze ook is echt heel prachtig de kleuren ja het is uh, bergkristal en dan is er nog een ander soort kristal uh, bij uh, mee verbonden wat dit kristal dus zo'n uh, roze, goudachtige uh, gloed geeft en uh, ja, deze voelt ook echt heel erg zuiver aan. Ik heb me daar gisteren ook al op afgestemd toen de kristallen waren aangekomen. Ik heb deze prachtige bol ook goed verwelkomd, ik heb me daar heel erg mee afgestemd, ik heb daar al een beetje mee samengewerkt en uh, ja, is echt, uh, je voelt ook zo de, de vuurenergie. Uh, daarvan afkomen, uh, maar dankzij de, de bergkristal uh, die er ook bij verbonden is, voelt deze ook heel erg uh, zuiver aan. En uh, ja, bergkristal staat er heel erg voor bekend uh, voor zijn zuiverheid. Uh, om je, je, je te helpen om zelf ook zuiver te staan in het leven. En uh, dan met deze prachtige andere uh, kristalsoort, waar ik de naam even ben van vergeten. Uh, ja, die die dit uh, kristal dus een roze goudachtige gloed geeft, die zorgt dus eigenlijk voor de vuurenergie die er vanaf komt. En uh, ja, ik, ik, uh, zoals dat jullie kunnen zien, heb ik ook mijn, uh, mijn naam veranderd op YouTube. Ik heet nu Drakenzuster Natasha, omdat ik nog altijd heel erg met het draken werk. Ik zit echt in een soort van ja, drakenperiode omdat ik, euh, zoals ik al eens heb verteld, euh, werk ik met veel verschillende lichtwezens samen. Maar de draken, daar heb ik toch wel een heel erg bijzondere band mee. Telkens als ik mij meer afstem op een ander lichtwezen, komen de draken altijd weer terug in mijn leven. En euh, ja, die de, de energie, daar werk ik het liefste mee samen. <laughs> ik, euh, ik zie de draken echt heel, heel super graag. Uh, ik voel daar een heel erg diepe band mee. En uh, ja, ik, ik heb heel veel drakenkunst uh, draken, uh, in huis, heel veel skulls, uh, ook van, uh, meestal van kristal gemaakt, drakenbeeldjes, uh, drakenkaarten. En uh, ja, ik heb dan ook nog uh, gisteren een ingeving gekregen van mijn uh, gouden draak. Ik heb een uh, prachtige gouden draak energetisch bij mij, dat is mijn... Uh, een hoofdraak, Zij is ook een vuurdraak en uh, ik krijg een ingeving dat ik, uh, met, dankzij dit kristal dus, uh, ook een heel normaal, heel snel sterk contact met mijn energetische vu gouden vuurdraak kan krijgen. Dus dat is ook wel heel erg fijn om te weten. Dat ga ik zeker ook nog wel eens uh, testen. Door een ritueel te doen, mij meer te verbinden met mijn gouden draak. En uh, ja, een van mijn favoriete orakelkaartendecks, uh, ook uh, de, met de prachtige drakenenergie. Dat zijn deze dus van Diana Cooper. Um, ja, ik, uh, ik, heb die, ik werk heel veel met deze kaarten samen. Dat zien nu ook in mijn leggings terug die ik in deze video's maak. Um, ja, die afbeeldingen zijn ook echt prachtig. Ja, dat is echt uh, helemaal mijn ding. Hier heb je ook de prachtige gouden vuurdraak trouwens. Ja, ik, uh, ik werk heel erg graag met dit orakelset uh, samen. En de drakenenergie is er ook heel erg duidelijk voelbaar op bij. Dus uh, ja, ook uh, had ik nu onlangs nog een drakenboek besteld. Die uh, nu eind van deze maand uitgebracht wordt door een Nederlandse lichtwerk lichtwerker. Uh, die ook heel erg veel met de drakenenergie samenwerkt. En ze heeft daar dus een boek over geschreven. Drakenkracht noemt het boek. <laughs> Je kan dat altijd opzoeken en ook bestellen. Ik denk wel echt dat het wel de moeite waard is. En uh, ja, ik wil mij dus helemaal verdiepen in de drakenenergie. Dus uh, ja, natuurlijk heb ik dan ook voor dat boek gekozen. Ik ga daar waarschijnlijk heel hard van genieten om het ook te lezen. Het prachtige drakenboek. En ik bij een andere Nederlandse lichtwerkster. Heb ik nog een draak in beeld besteld? Uh, zij, uh, zij ging die dan voor mij maken. Het zou een, een aardedraak zijn, een groene draak, die ze aan het maken is voor mij. En uh, die zou uh, ergens normaal gezien, denk ik, in september of zo aankomen. Dus nog even wachten daarop, eventjes geduld. Um, ja, maar ik, uh, ja, ik kijk er heel hard naar uit. Ik zit helemaal in een draakperiode. Ik ben heel erg veel met de drakenenergie uh, bezig, de laatste tijd weer, en het gaat waarschijnlijk nog een hele tijd ook zo zijn. Um, zoals ik al in september heb verteld aan jullie, heb ik een heel erg sterke keltische invloed in mij, ondanks dat ik dit nooit heb meegekregen in mijn opvoeding. Dus het is sowieso uh, van vorige levensafkomstig, volgens mij. En uh, ja, ik heb denk, uh, naar mijn gevoel, ook in vorige levens, ook heel erg veel met de drakenenergie samengewerkt. Ik uh, voel mezelf ook een soort van druïde. Iemand die dus heel erg st sterk met de natuur is verbonden. Met de elementen, met uh, de, de prachtige uh, mythische wezens die ook verbonden zijn met de natuur. Zoals de, de, de draken, de eenhorens, de, de elfen. De, uh, dwergen, kobolden, trollen en uh, ja, noem maar op. <laughs> dat is een hele lijst. Ik denk ook dat de films van Lord of the Rings bijvoorbeeld, dat die ook heel erg in de buurt komen wat voor soorten natuurwezens er allemaal zijn. En ik heb al eens verteld dat het mijn lievelingsfilms zijn, ik voel daar heel erg veel herkenning in terug. Ik voel dat, die, die films voelen voor mij zo vertrouwd zijn. Dus ik heb sowieso wel een vogelgelevens, dus zo kan heel veel met de draken en met de natuurwezens en zo samengewerkt. Dat kan niet anders. Die invloed is zo sterk aanwezig in mij. En uh, ja, dit wil ik toch nog vandaag graag even delen aan jullie. Omdat het nu toch wel uh, veel uh, nieuws bij elkaar is. En ik hou natuurlijk jullie graag op de hoogte van mijn pad. En... Uh, Waar ik allemaal mee bezig ben. Ik geef ook graag. Eh, ik laat je. Ik, ik geef. Ik heb ook. Ik, ik, ik, ik zou liefst ook willen dat ik jullie daarmee inspireer. Zodat jullie zelf eh, dit, eh, deze prachtige eh, de energieën kunnen onderzoeken. En het zal jullie zo, zeker verder helpen op jullie pad. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Het brengt je heel erg veel bij. Het eh, maakt jezelf veel sterker. Eh, ja. Ik kan daarover bezig blijven. Dus ik, uh, ik merk dat ik al bijna 10 minuten bezig ben in dit filmpje. Dus ik kan langzaam afronden. En uh, ja, dankjewel om naar dan deze video te kijken. En uh, ja, ik wens jullie heel erg veel liefst toe. En ja, tot de volgende keer.